U ziet de Bosch SPS40E-72EU, een smalle vrijstaande vaatwasser. Met de draaiknop kan de bediening bijna niet makkelijker. U selecteert het gewenste programma en als u wilt drukt u op de toets rechts om de programmaduur te verkorten. Druk op start en het wassen begint al. De vaatwasser is 45 cm breed en is volledig beschermd tegen lekkages dankzij de AquaStop. Binnenin is de kuip van roestvrij staal en bevinden zich twee korven. Bovenin een korf met neerklapbare etagère en onderin een uitrijbare korf met neerklapbare bordensteunen. De vaatwasser heeft een capaciteit van 9 couverts en indicatielampjes voor zout- en glanspoelmiddel. Een simpele, maar zeer degelijke vaatwasser, die handig in kleine keukens kan dankzij het formaat